Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met onze gast Verona. Uh, we krijgen veel vragen uh, van jullie over is Verona te mager? Waarom is ze mager? En daar heb ik vandaag voor jullie een uitlegvideo over. Ik ga je eerst even laten zien hoe mager ze eigenlijk is. Vrona heeft een tijdje geleden coliek gehad. Nou een tijdje geleden, ik denk dat het inmiddels al drie jaar geleden uh, is geweest. Toen heeft ze, oh vier jaar geleden zelfs. Uh, ja, ik ben nu bij Veron. In en, Utrecht? In Utrecht. En uh, ja, ze is uh, geopereerd. En... Ga maar even bij de hoofd staan, dan kunnen ze even bij haar hoofd kijken. En En uh, uh, ja. Gaat eigenlijk heel goed met haar, hè? Ja. Ze, kijkt... ze heeft honger, heel veel honger. Ja, en zo mogen we ook even hoor. een plukje geven. Ja, maar ze krijgt maar één handje. Laat jij handjes zien, zo'n klein handje per keer. Dat is heel weinig, Maar ja. ze heeft heel veel honger. Ja. Maar het gaat gelukkig heel erg goed met haar. Ja. ja. Wat ja. Is uh, op je nou, we zijn super blij. Ze heeft een het luik, mooie grote box ja. en uh, helaas moet ze even nog Oh. Dit is de intensive care. Ja. Oeh. Zo, dat was heel snel. Ze heb echt honger. Ja, lekker hè. Mijn nou, meer krijg je niet. Nou, zoals jullie zien doet Vroontje het weer. Staat er netjes bij. En uh, dat gaat eigenlijk wel heel goed. Toen heeft ze ook een operatie moeten ondergaan. En ik ben super trots op haar, want ze is er weer helemaal bovenop gekomen. Maar het is nog steeds heel lastig om Vroona op gewicht te houden. Ja, hè roodje. De daarvan de producten, geven we oerbalans, soepelgevricht en allemaal andere soorten spullen om haar, om haar goed op gewicht te houden. Alleen, dat is soms even zoeken naar wat precies waar haar past. Um, we geven Vrona ook slobber en 18+, plus en daardoor blijven we zorgen dat ze uh, goed op gewicht blijft. Ook is Vrona al wat ouder, dus dat helpt ook niet mee. Kom even. Ja. We rijden Vronen ook nog maar drie, vier keer per week, omdat ze natuurlijk wel gewoon genoeg beweging moet krijgen. Maar als we er vaker gaan rijden zijn, we bang dat ze heel erg mager is. En daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Dat zijn eigenlijk de grootste redenen waarom ze op dit moment wat magerder is. En, en vies, maar dat, dat, dat denken we even weg. We laten er ook regelmatig nakijken door de dierenarts en de tandarts. Maar die zeggen juist dat het wat beter is voor een paard om iets te dun te zijn dan te dik, want dan kan je natuurlijk ook weer allemaal problemen meekrijgen. Dus we letten zeker op dat corona niet te dun wordt, maar op dit moment gaat het hartstikke goed met haar. Ze is door de dierenarts goed gezond geklaard, dus dan kunnen we gewoon met haar uh, ons dingetje doen en mag ze bij ons oud worden. Heel erg bedankt voor het kijken, ik hoop dat ik jullie vragen een beetje heb beantwoord en dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei.